Ik ja, dat stel je niet aan. Het is even de mensen thuis te lullen. Vandaag moet ik dus vloggen voor de vereniging. En uh, ik moet dus vandaag ook mijn eigen haar stylen. En dat valt nog niet mee. Maar het gaat me lukken. Let maar op. Ik zei dat het me ging lukken, maar gosje mijne. Dat valt nog niet mee. Ik had het nog afgekeken hoe zij dat deed, maar ja, weet je... Godsam, ik heb die feeling gewoon niet, hè, in mijn handen. Oh, respect voor de kappers. Godverdorie. Nou ja, het moet maar zo, maar weet je... Het regent. Heb ik deze moeite gedaan, regent het. Want ik wil niet op de fiets, want er is een groot evenement hier aan de gang. En dan ben ik mijn parkeerplekken kwijt. En dan wil je niet in het centrum. Dilemmas, dilemma's. Help, help me dan. Help, help me dan toch. Weet je, ik vind het goed zo. Ik moet het stoppen met regenen, hoor. Ik ben bijna op plaats van bestemming. Lang leeft het openbaar vervoer en de regen. Alle moeite die ik gedaan heb met mijn haar... is een beetje... footsie. Maar whatever. We komen er wel. Uh, <laughs> nou, Mirjam, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het decoreren. Voor telefoon ben ik geslaagd. <laughs> ja, hoor. A few moments later... Ik ja, ook even zingen, dat doet ze altijd. Bij de zijn. Toch vaak naar zingen. Half negen vanmorgen weggegaan en het is nu kwart over drie. Ik heb dus gevlogd, of althans gevlogd, ja, het is meer. Ik heb eigenlijk gefilmd voor de vereniging. Ik ben nu net thuis en uh, ga je eens maar eens even eten, want ik heb trek. Ik heb niet geluncht. ik heb gesnoept en een banaan op. Cookie, moet je geen vliegen vangen of zo? Ik aan mijn vorige extensions die ongeveer tot hier komen, zijn allemaal recht... Daar gaat hij! Yay! Freedom at last! Hi. Nou, inmiddels heb ik dus ook gedoucht en mijn haren gefixt. Vandaag ging het beter dan gisteren. dus het is gewoon een kwestie van oefenen. Ik heb van alles geprobeerd vandaag. Ik heb ook mijn kop gehangen, zeg maar, en dan feunen. dus dan komt het lekker zo recht overheen. Ik heb ook van dat poeder erin gedaan. Een soort versteviging is het, maar dan in poedervorm. Goed gelukt, moet ik zeggen. En ik mag voor een poosje niet de zilver shampoo gebruiken, wat ik normaal gesproken wel doe. Want ik ben van plan om er een kleur in te doen over een poosje. Ga ik natuurlijk naar dezelfde kapper, ga ik dat weer vloggen en zo. En... Spannend, maar ik vind het leuk. Ik wil gewoon een andere kleur. Is een bucketlist dingetje, dus daar gaan jullie meer van zien. En nu ga ik lekker lunchen. En wil je weten wat, dan zal ik dat even laten zien. Pastijtje en een heerlijk rood glas koude melk. Dat pastijtje dat komt van uh, hier beneden, want uh, Big Rivers is aan de gang. En uh, daar ben ik uiteraard naartoe geweest, dus ik kon het niet laten. En het is een beetje rustig, want mijn zoon is een week weg. Dus het is een beetje stil. En ik merk dat ik dan veel meer in mezelf praat dan wanneer hij wel thuis is. Dus het is echt de eenzaamheid. Oh, ik ben zo zielig. Als ik eenzaam ben, praat ik tegen mezelf. Of tegen de kat. Maar ja, die zegt niet veel terug. Dag Poes. Nee. Was ik maar zo fijn. Ik ga zo meteen... Even naar Veramoda. Want ik heb daar zwarte broeken gezien met een gouden rand. Twee gouden randen zelfs. Dus ik heb dat in de groepsapp gegooid van Prestige, Popcorn Prestige. Ik zeg, uh, Goh, zal ik die meenemen? Voor jullie. Dus toen zeiden ze, Nou ja, neem maar die maat mee, zusmaat, zo'n maat. Nou ga ik erheen om te kijken of ik ze allemaal mee mag nemen zodat iedereen kan passen, maar als ze dan niet passen, of ik ze dan ook mee terug mag nemen. Dat is mijn plan. Dus ik hoop dat dat mag. Dus dat ga ik even doen. Na de stad. Het is gewoon gelukt. <laughs> ik heb alle broeken gekocht. Alle broeken met zwart en goud. Uh, het was gewoon hartstikke vriendelijk. Ik kon ze gewoon allemaal halen en... Uh... Ze zegt, nou mochten ze niet goed zijn, dan brengen ze maar gewoon terug. Nou, hoe cool is dat? Ach, ik ben dus thuis met de zeven dezelfde broeken. Ja, grappig. Ik zal het me even laten zien. Wacht even. Hoor. Weet je wel wat me dit ook doet denken aan uh, zo'n drumband? Weet je wel wat we hier. <laughs> wat we hier hebben, uh, jubal bijvoorbeeld, dat doet me hier aan denken. Maar is het best goed. Ik heb inmiddels een beetje trek gekregen, dus ik ga eventjes een rondje rond de Big Rivers doen. Nou, waar normaal mijn auto dan staat nu hier deze agenda. Weet je wat zo grappig is als je met zo'n ding loopt en een microfoon eraan? Iedereen kijkt je aan alsof je een of ander alien bent. Ja. To be beautiful, to turn me on. I just need your back. ik nog tussen frietjes, pizza of uh, nasi of bami. Iets indonesisch, ik weet het nog niet. Ja, en Happy Indo haalt hier zijn eten dus. Oh, daar hangt nu Oh super, dankjewel. Ja, ik heb mijn eten. Not baby for you. All the time, your head, she said to me, The end easy if you think it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. That lost me 50 ways to leave your life. She said, It's really not my habit to intrude. Followed more, I hold my meaning, only looks on this but I repeat myself. Risk of being proved and lost me 50 ways to leave you alone 50 ways to leave you alone Just slip out your back to make a new friend You don't need to be gone, Just listen to me Just slip out your back You don't need to discuss, But Just talk about food And get so free so Just slip out your back You don't need to be caught. Just let yourself be. Just You don't need to discuss my life. And get so free, just that you don't Dat was nog eens een leuk feestje. Ik ben weer thuis. Het wordt steeds drukker, steeds gezelliger. De muziek wordt steeds gezelliger. Mensen worden steeds dronken. De, de, de, de, de. Maar ik ga eerst eten. Rendang vlees. Hmm. Ik ga even genieten. Dit komt dus van Happy Indo. Nou, ik kan je zeggen, hier wordt een Indo echt happy van. Heerlijk is dit. Vandaag ga ik dit eten: rucola, hmm. pekkies en aardappeltjes bakken. Rucola vind ik erg lekker, want dat is uh, lekker pittig. Lekker pittig. En uh, nou, dat dus. Ik hoef jullie toch niet te laten zien hoe ik dat doe, hè? Toch? Nee. Nee, denk ik niet. Maar ja, misschien vinden jullie het leuk. Wacht, ik, uh, ik ga het even allemaal uh, uitpakken en opstarten en dan ben ik zo weer terug. Vandaag gaan we koken met Mirjam. Het <laughs> slaat helemaal nergens op, hoor. Want wie weet je nou niet hoe je aardappeltjes moet bakken dan? Dat weet toch iedereen. Maar ik heb begrepen dat ik ook jonge kijkertjes heb. En uh, misschien is dat dan wel leuk als ik mijn spullen kan vinden oh, in deze overvolle kast. Kijk, want hoe ga ik aardappeltjes bakken? Nou, dat laat ik jullie zien. We doen het vuur onder de pan. Dan gooi je daar een beetje olie in de pan. Zo. Oh, wacht. Wat ik ook altijd doe. Is prikken. Hapseflaps. Ik heb hier het gaatjes in geprikt. Dit moet heen. nog net erom. Even kijken. Oh, dat is drieënhalve minuut. Oh, deze moet even weg. Maar ik doe ook... Een beetje boter erin. Dus olie en boter. Heen leren. Zo. Nou, hier gaan die weer op achter. Out. Kan eens zijn. En we gaan uit in. Hops, hops. Hops, hops. Dus. Uh, dan is het ook wel lekker om zelfs in te gooien. Ratatat, dit is uh, zeezout. Uh. Zo. Oh, dat had ik niet moeten doen. Ik ben een slecht voorbeeld. Dat had ik niet moeten doen. Weet je waarom? Ik wilde deze er doorheen bakken, maar dit is ook zout. Dus dat is iets te veel zout voor mij. Improviseren. We slaan deze gewoon over. Dan doen we gewoon dit. Wij doen gewoon door de rutelaar tonijn uitblik. Ja poes, dat is niet voor jou. Nou, uh, deze zijn dan nog bakken. Oeh, je kan er ook mee gooien. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Uh, ja, nou dat staat uh, rustig op gaan we wachten. Wordt het een lekkere lange vlog? Nee, dat gaan we niet doen. Ik ga jullie even op pauze zetten. Ik heb best wel trek. De rucola in de kom. En deze laten we gewoon even zachtjes op het gemakje bruin worden. Net als jij als je op vakantie bent, op het strand. Op het gemakkie bruin worden. Hartstikke idee. De hele zak gaat erin. Oh, en uh, tip! Mocht je nou op het gemakje bruin willen worden, wel smeren, hè. Kijk, want hier zit ook natuurlijk allemaal uh, smeersels in. Dan wordt het mooi bruin. Dus jij moet ook smeren. Dan hebben wij hier dus uh, tonijnstukken in zonnebloemolie. Deze. Rits, ratsen, wij even open. En uh, nog een tip. God, ik zit vol met tips. Dit is scherp. Dus voor de jeugdige kijkers: als er een blikje open gaat, doe voorzichtig. Ja, een gewaarschuwd man stelt voor twee. Dit mik ik dan. Daar doorheen. En kinderen: dat kunnen jullie voor je ouders ook een keer doen. Hè? Dat is best leuk. Dat vinden ze leuk. Dat vinden ze leuk. Echt. Nou, dit gaat er doorheen. Het mag best een beetje van dat uh, sap bij. Kijk, ik zal het even laten zien. Hoppata! Hoppeta! Alles er doorheen. Ik hou van vis. Ja, waar hou ik, waar hou ik nou niet van eigenlijk? Ik hou van al wat eten. Dat is dan ook wel weer waar. Oh, kijk nou toch eens. Dat wordt toch mooi bruin. Doe maar rustig. Vakantie vieren in de pan. Wordt een hele saaie salade dan eigenlijk. Ik heb nog... Uh, spierbundels zijn gek op tomaatjes. Het staat hier echt. Zoek daarom nooit ruzie met een tomaat. Dat staat er ook. Ruzie met een tomaat. Zie je het voor je? Ik niet. We gaan er nu ruzie mee maken om hem uh, in, uh, hierin uh, te doen, in de salade. Ik spoel het even om, Het is wel zo, uh, niet eens, zo. La, la, la, la, la, la, la. En uh, dan ga ik op een hele gevaarlijke manier snijden. En waarom doe ik dit? Geen idee. Ik vind het gewoon uh, heel spannend om het zo te doen. Dat maakt het eten koken ook heel spannend. Maar, uh, kindertjes thuis moeten dit niet zo doen, hè? Ik ook niet hoor, eigenlijk. Nee, weet je wat? Uh, dit is te spannend voor mij. We pakken gewoon een bord, een plank. Dat is toch veel beter. Daar heb je toch materiaal voor. De snoep tomaatjes. Zo, nou... wel een hele feestelijke boel, denk ik. En nog één. En de kat zit hier, die denkt, ik wil ook. Waar zit die? Daar. Nou, het is niet voor de poes. Zo, nog eentje. En dan vind ik het mooi geweest. En dan heb ik dus dit. Alsof hij in een restaurant zit. En hier kan dan wel weer een beetje peper en zout erin. want dan moet er moet wel een klein beetje smaak aan zitten. Net echt, hè? Het is net echt. Serieus, het is net echt. Dat was de ruik, ja. Hebben wij uh, vier, vier seizoenen peper, want één seizoen vond ik niet voldoende. dus dat ja als ik zo doorga dan hou ik niet veel aardappeltjes over en ik moet straks eventjes klimmen daartussen, duiken eerder. oh ja, dit gaan we even door elkaar heen dus oh fantastico, oh yes, fantastico. moet je nou kijken? Je hebt daar toch wat laten vallen? Ja. En dat is leuk voor Poes. Kijk nou toch eens hoe mooi bruin dat, dat wordt. Oh, daar krijg je toch trek van. Mmm. En dit is de salade. Dit is het eindresultaat. Heerlijk gebakken aardappeltjes met rucola en tonijn. En eh... Uh... Die snoeptomaten, de spierbundels. Ik heb er nog overheen uh, een sausje. Dat is uh, de, wat is het? Mosterd honingdressing. En dit is wat er van overgebleven is. Ik heb zelfs twee keer opgeschept.